Wij zijn de familie Romeijn! Familie Romeijn! Welkom, korte vlog van de familie Romeijn. Uh, we zitten momenteel even op de camping. Even een weekendje testen. Niet veel gefilmd, niet veel gefotografeerd. Maar wat we hebben, gaan we u even hier laten zien. En vooral Brian die heeft gefilmd. Het <laughs> is bloed heen. je ziet gewoon aan mijn gezicht. Ja, check mij. is het Ja, het is ja. Heb jij de camera te pakken? Hey, Leo, Leo. Heb jij de camera? Tot ah. op. En wil Leo ook een stukje? Rommies. Leo's. Doorstakken. Hallo. Hallo. Baby. Kijk, hij staat op kop. Hij is net. Ah. Papa. Papa. Weg bij het gas. Kijk bij. De pand. Hallo Brian. Vers ja, film nog. Hey. Pa, nog? Papa, zijn nog een beetje. Ja, goed, mannetil. Papa, zijn nog. Dan moet papa dat weer in elkaar zetten voor de familie Romein vlog. Ik had op stoel. Hallo. Ik had op stoel. Mama, papa. Ben je goed aan nog? Nee. Ik ga. Kom maar even laten de Ja. Mijn ben aan filmen. Ja, ah, ah, ah, ah! Dat is niet. Dat is jouw buik. Is dat mijn bed? Ja. Het is de tent voor mij. Brian, wat pakken Kijk! Ik heb dat ik heb de tent gevonden. Sissie. ik zag mama. Ah. Hallo papa in de camera. Hallo papa in de camera. Draaien. Oh, ik hoog zie het hier camera. Hoog, hoger. Dan zie je me niet. gaan ook film. Dan zie je me niet. Je moet hoger. De camera. Zo, draaien. Nee, kijk zo. Nu ben ik niet in beeld. Zo, kijk, en dan kijk op je schermpje. Dan ga ik hier staan en dan ga ik zwaaien, ja? Ja? Oh. Nou, maar nu ben ik er niet. Deze kant op kijken met elkaar. Oh. Hallo! Hallo! Ah. Ik ben Ik ah. ben niet zo Ik heb hier. Camera. Oh. Hallo, mama. Hier ben ik! Ben jij daar? Ja, een camera. Zo, we gaan stoppen met filmen, want we gaan zo eten. Ja. Zet de hey, nee, filmen nou. uit, is Nee, Aan ik wil eerst filmen. We gaan eten. Kom niet, die je... oh, maar... die ik wil eerst. Oh man. Oh bomen. Ja. En... ja een kopje. Kom maar.